Goedemiddag mevrouw, ik kom met de medicatie. Wat fijn is aan onze afdeling is dat wij beschikken over een satellietapotheek. Zij maken voor ons alle IV medicatie klaar en zetten ook alle medicatie uit in onze medicatiekar. Goedemiddag mevrouw, ik kom even bloedprikken. Wat ook erg leuk is aan deze afdeling is dat we verschillende soorten verpleegtechnische handelingen hebben. Bijvoorbeeld neusmaagzonders inbrengen, katheters inbrengen, bloedprikken, venflons inbrengen en asietesdrainages en nog veel meer. Goedemiddag mevrouw Jansen. Mijn dienst zit erop. Ik ga naar huis toe. De avonddienst neemt voor mij over. Ik wens u nog een hele fijne avond. Het leuke van onze afdeling is dat we een erg gezellig team hebben, goed contact met de artsen, s'avonds met drie verpleegkundigen werken en s'nachts zelfs met z'n tweeën.